Wat vind je het leukste aan het werk? Wat is de belangrijkste eigenschap die je moet hebben om dit werk te kunnen doen? Wat is iets dat mensen vaak denken over je werk wat niet klopt? Wie ben je en wat doe je bij de Nij uh, Nou, Ik ben Jody Lensling en ik ben Business Intelligence Analyst en ik werk voor afdeling applicatiebeheer. Wat is jouw rol binnen dit team? Nou, zoals ik zei ben ik Business Intelligence Analyst en ik hou me vooral bezig met het analyseren van grote informatiestromen en werk dus veel met data om nou, zo te zorgen dat we inzichten gaan krijgen op bepaalde vraagstukken. Wat is de belangrijkste eigenschap die je moet hebben om dit werk te kunnen doen? Uh, nou, ik denk dat het belangrijk is dat je kritisch bent, communicatief bent... en dat je uh, het leuk vindt ook om met, uh, in projectverband te werken. Het is aan jou uh, eigenlijk de taak om te zorgen dat je de juiste dingen eruit pikt... zodat je uh, uiteindelijk hun behoeftes kan gaan vervullen. Wat vind je het leukste aan het werk? Omdat je voor de hele groep werkt is dat je best wel een variërende baan hebt... met best wel uh, veel vari variatie in vraagstukken. De ene keer zit je echt in de transportkant. De andere keer hou je je meer bezig met vraagstukken die uh, betrekking hebben tot de bedrijfsvoering. En de andere keer ben je druk met het uh, dealerbedrijf. Wat moet je allemaal kunnen om dit werk goed te kunnen doen? Um, nou, je moet dus kritisch zijn. Um, je moet interesse hebben in techniek. Uh, het is niet uh, direct zo dat, je, dat we verwachten dat iedereen heel veel techniek in huis heeft. Alleen je moet natuurlijk wel enigszins IT-minded zijn om te zorgen dat je en goed die behoefte kan aftasten bij je, bij je gebruikers... en dat je ook nou ja, toch kan klankborden met je collega's om tot een goede oplossing te komen. Koffie of thee tijdens je pauze? Um, nou, ik drink het liefst gewoon koffie zwart dus uh, ik heb er altijd liever wat bij dan erin ook. Dus, uh, welke welke studieachtergrond heb je? Um, ik heb zelf HBO uh, IT in Business gestudeerd. Dat is eigenlijk uh, wel een opleiding die, uh, die meerdere collega's hebben gevoerd. Je ziet dat bij onze afdeling veelal technische bedrijfskunde, technische studies aan bod komen. Wat is iets dat mensen vaak denken over je werk wat niet klopt? Nou ja, dat er alleen maar mensen in Star Wars het hier rondlopen op de afdeling en dat het daarmee is gezegd. Maar wat vind je het leukste aan software en technologie? Dat je eigenlijk als afdeling toch wel kan bijdragen en een steeds slimmere manier van werken en ook zorgen dat mensen zich steeds beter. Uh, op het werk kunnen richten wat ze leuk vinden in plaats van de randvoorwaarden. Kun je ook als trainee aan de slag? Jazeker. Uh, we hebben best wel veel vraagstukken die niet echt uh, alleen maar om IT-kennis vragen. Dus dat betekent dat, uh, dat je juist als trainee ook uh, soms hier projecten kan aanvliegen waarbij je ook heel mooi kan ondervinden wat, nou, wat je zelf het leukste vindt. En omdat je meerdere projecten tegelijkertijd doet, uh, ga je ook heel snel dus merken waar je eigen voorkeuren liggen. Nou, lijkt je nou leuk om bij ons te komen werken? Kijk dan eens op onze website. Ben je nou eens benieuwd naar een van mijn andere collega's? Kijk dan ook eens een van de andere video's die online staat.